Nou, daar zijn we weer bij het uh, plenaire deel. Welkom terug. Nou, ik hoop dat u leuke sessies heeft gehad. Hier in elk geval zijn er echt hele leuke gesprekken gevoerd en goede vragen gesteld. En ik hoorde in de ruimte van Jessica dat dat ook zo was. Dus dat is hartstikke mooi. We hebben alles opgeschreven, alles wordt genoteerd en meegenomen. En uh, nou, wat ik al vertelde, hè, als er nou nog meer uh, nabranders zijn, dan staan we er altijd nog uh, staan we voor open. Dus laat dat vooral ook uh, weten. Nou, in het begin, uh, toen uh, stelde ik al, als er nog vragen zijn over het waterschap... vragen aan uh, Johan van Driel, die inmiddels na weer naast me staat in de studio... dan kunnen die zeker uh, gesteld worden. Dus maak nog even van het moment gebruik als, het, uh, als je wil. En even naar Johan kijken, van wat, uh, wat vond je van deze middag? Ben je een ja, beetje tevreden? Een beetje? Geweldig tevreden. Super. Ja, echt, ja, echt goed woord. Super, uh, ja? super georganiseerd. En, uh, maar ook de belangstelling en de vragen. Ik heb op meerdere plekken mee kunnen luisteren zonder lawaai te maken. Het valt niet altijd mee. Maar het was geweldig. Ik ja. ben er blij mee. Ja, En ja. ook echt wel dingen waar je dus mee verder mee uit de voeten kan... voor het waterbeheerprogramma? Ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja. Goeie vragen. En de vragen maken ook duidelijk dat je... Er zaten die diverse vragen bij waarvan je denkt van... hé, hey, daar moet we nog eens even... Geef ze een voorbeeld. Even... ben ik me nieuwsgierig naar. Nou, over uh, de provincie heeft een aantal beleidsregels vastgesteld. Hebben we daaraan gedacht uh, dat dat ook op oh, elkaar ja. aangesloten ja, is. Ja. Uh, en ook ten aanzien van... Uh, van uh, waterkwaliteit, uh, hoe je daar nog beter mee om kan gaan. En, uh, en de recreatie. Ik kom toch wel elke keer terug van, uh, ja, zijn uh, waterschap, bent u ook nog, wilt u ook nog aandacht besteden aan uh, recreatie? Ja. Ja. En er worden ook wel goede voorbeelden gegeven hoe dat zou kunnen. Dat oh, dat ik is, mooi is helemaal toe. mooi. Ja. ja, en waren er ook dingen die je had verwacht, maar die je eigenlijk niet hebt gehoord? Of dingen die je hebt gemist? Nou, wat ik, um, kijk... Wat je natuurlijk in het, in het bestuur heel vaak over hebt, is over uh, vergezichten, over wat er zou moeten gebeuren, ambities. Daar heb ik in het begin even wat over verteld. Um, maar wat in het bestuur natuurlijk vooral heel naar voren komt, maar wat gaat dat nou allemaal kosten? Ja. He, want uiteindelijk moeten we het met elkaar opbrengen. We zijn allemaal belastingbetaler aan het waterschap. En um, uh, die vraag heb ik... Niet gehoord. En dat was ook niet de bedoeling natuurlijk. Maar ik kan me best voorstellen ja, dat, dat er is... iemand is zegt van... en hoe had u dat allemaal betalen, inderdaad? Ja, ja, ja. En bestuur natuurlijk. Ja, ja. ja, precies. Maar die vraag was die dus in elk geval gehad. niet. Nee. nou Ik ben wel benieuwd, hoe ziet het vervolgproces eruit? En ik denk vooral de kijker ook, die ja. dat heel graag zou willen weten. ja Dat is een, een hele goede vraag. Uh, het is de bedoeling dat we alles wat we vandaag opgehaald hebben... dat we dat verwerken in het waterbeheerprogramma. Van toepassing of niet van toepassing. En dat kan tot, dus tot 1 maart ongeveer, okay, tot ja. 1 maart, dat is een belangrijke datum. En... Dus ook voor iedereen, ik doe een oproep aan iedereen... Die nu geluisterd heb en schiet nog door het hoofd van ik wil dit nog melden, ik wil dat nog melden. Doet dat dan vooral tot 1 maart. En hoe kan dat dan? Hoe kunnen ze dat via doen? Via de website, via, via, de, via het uh, ja. algemene nummer. Ja, uh, volgens mij is er, ook een, uh, is er ook een e-mailadres, waterbeheerprogramma.wshd.nl ja, ja. ja, dus daar kan u altijd naartoe Dankjewel, uh, Dank u wel, Elisabeth, ja. dat je dat even aanvult, dat dus ja. ik dan even niet scherp. Maar dat, uh, meld, uh, meld het, want dat is echt heel belangrijk. Dat heb je ook gemerkt, we hebben dit niet voor niks opgezet. En uh, ja, vanaf 1 maart wordt dan vervolgens het stuk uh, afgeschreven. En komt het stuk uiteindelijk ook, uh, wordt het bestuurlijk co in concept vastgesteld. En daar zijn we vanaf maart tot en met mei ongeveer mee bezig. En eind mei komt het dan ter inzage voor zes weken. Oh, ja. uh, dus voor de zomervakantie ter inzage, om even duidelijk te zijn. En dan, uh, ja, dan, kun, dan kan iedereen, ook die nu weer uh, meegedaan heeft, maar ook andere mensen natuurlijk weer reageren. Ja. En zienswijzen in en dan komt de officiële procedure. En uiteindelijk, wat daar dan weer uitkomt, dat wordt ook nog eens meer meegenomen in het waterbeheerprogramma, indien van toepassing. En dan is de bedoeling dat wat ik al in mijn beginverhaal vertelde, om dat in, in september, oktober vast te gaan stellen, bestuurlijk hier in de ja. organisatie. Zodat we eind dit jaar ook een vastgesteld waterbeheerplan hebben. Ja, programma hebben. ja. ja. en dat jullie daarmee aan de slag kunnen gaan. Precies. Ja. Nou, ja. dat ziet er, ziet er goed uit volgens mij. Um, ja, ik kijk ondertussen met een schuin oog wat nou, nog sorry. in de chat... Uh, nou, Ed ja. de Weber die wens Johan veel succes als dirigent van dit veelzijdige orkest. Nou, dat is mooi gezegd. Ja, vind ik ook. Zo inderdaad. voel ik me ook wel. Ja, ja. ja, ja mooi ja, woord. Ja, zeker. Um, dat was wat jij wilde zeggen volgens mij over ja. het proces. En, uh, Klopt. Ja? Ik, wil, ik wil echt iedereen van harte bedanken, ja. ook jou... En aan de andere, andere kant, in alle breakout's room, de mensen die hun best gedaan ja. hebben om dit in de goede banen te leiden. Want ik ben wel dirigent, maar het orkest uh, moet het, uiteindelijk het werk doen. Uh, dus ik voel me eigenlijk minder belangrijk. Ik vind jullie erg belangrijk. Ik vind de mensen die nu meegeluisterd hebben en meegedaan hebben, vind ik nog, nog veel belangrijker, daar ben ik eerlijk in. En ik waardeer het dat uh, dat, dat zo uh, ja. heeft gelopen zoals het nu gelopen is. Nou super. Verhaal ja. de vatbaar wat mij betreft. Ja, dat je, ik dat wil echt zeggen. Ik zet, uh, <laughs> ja. nou, het smaakt in elk geval uh, uh, naar meer. Dat Precies. vind ik ook. Volgens mij is het echt hartstikke goed gegaan. En uh, nou, wat we al vertelden, heeft u nog dingen? Mail vooral dan ook. En dan nemen we het nog mee uh, als dat mogelijk uh, is. Ja. En hou vooral ook de website in de gaten. Hè, met alle laatste informatie. Dus dat is www.wshd.nl slash waterbeheerprogramma. Dus kijk er af en toe op. En dan bent u er helemaal uh, bij. Nou, dan ga ik hem nu echt afronden deze middag. Uh, nou, normaal gesproken zouden we nog even lekker een borreltje of zo met elkaar gaan drinken. Dat kan jammer genoeg niet, nee. maar u kan het thuis natuurlijk wel doen. Zou ik ook zeker doen. Ik wil u in elk geval namens het waterschap Hollandse Delta u allen hartelijk danken voor uw aanwezigheid en voor uw inbreng. En uh, nou, we hopen u snel weer een keertje te zien. Het liefst uw kind echt. Maar goed, dat zullen we vanzelf zien. Dank u wel. Nog een fijne middag en tot ziens.